Hoi allemaal, vandaag gaan we een mooi paashuisje knutselen, zoals deze. En uh, ik ga het je weer helemaal voordoen, maar eerst ga ik vertellen wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt is sowieso een schaar, een liniaal, een lijmstift, een zwarte fijnliner, bij voorkeur ook nog een potloodje, een zwart papiertje. Je kan daar restpapier voor gebruiken. Een roze papiertje. Ik kan er ook lichtbruin voor gebruiken, maar ik heb bij mijn haas heb ik roze gebruikt. En een klein stukje uh, geel of groenig uh, papier voor het strikje. Wij gaan nu beginnen met knutselen. Daarvoor heb ik oh, overigens ook een wc-rolletje natuurlijk. Anders dan ga je moeilijk knutselen met wc-rollen. Ik ga jullie voordoen hoe ik dat ga doen. En ik zie dat ik nog een potlood mis. Die ga ik ook even pakken. En een potlood erbij. En ik pak als eerste het wc-rolletje. De rest leg ik even opzij, zodat het niet in de weg ligt. Ik um, pak het wc-rolletje en ik ga aangeven hoeveel papier ik nodig heb. Dan zet ik hier een streepje. En aan de andere kant doe ik dat ook. Tussen die twee streepjes die ik net gemaakt heb, ga ik met mijn lineaal een lijn tekenen. Zo, over de hele lengte van het papier. En Dit kan ik vervolgens afknippen. Uiteraard kun je de video weer even pauzeren als je er meer tijd voor nodig hebt. Maar ik probeer wel even een beetje tempo te maken. Zo. Dit roze papiertje leg ik even opzij. Als eerste ga ik nu het papiertje onder de wc-rol heen doen. Zodat ik het lichaam van de haast heb. Dan kun je het hele papiertje inlijmen. Dus van deze kant. Een lang strandje. Zo. Helemaal ingelijmd. Zo. En ertussen natuurlijk ook. Zo. Altijd weer de dochterlijn doen. Ik leg het wc-rolletje op het papier. En ik draai het papier zo voorzichtig om het randje van de wc-rol heen. Dus hier heb ik een stukje over, maar doordat ik alles gelijmd heb, kan ik gewoon doorrollen. Zo, prima. En dan zit hij helemaal vast. Oh, ik zie dat ik hier niet genoeg lijm op heb gedaan. Een stukje lijm pakken. En weer eventjes zo, atje langs het randje. Zo, kijk. En dan heb ik een mooi roze rolletje. Je kon er natuurlijk ook lichtbruin papier voor gebruiken, of donkerbruin. Net hoe jij je paashaas eruit wil laten zien. Um, nu gaan we dus kijken, wat kunnen we nu als volgende doen? Ik ben, of ik ga nu als eerste beginnen met de oren. Daarvoor vouw ik een stukje van het, papier, van het roze papier dubbel. Ik pak mijn potlood. En ik maak een soort kerkraam. Even zo, zodat je goed kan zien. Zo, een soort gotisch kerkraam. Die ga ik uitknippen. Maar doordat ik hem dubbel gevouwen heb, knip ik nu twee precies dezelfde oren. Zo. is het idee? Piertje weer opzij. En ik heb nu twee oren. Die twee oren ga ik de onderkanten ga ik een beetje lijm opdoen. Met dat beetje lijm kan ik hem hierop plakken. Ik heb erop gelet dat dit lijntje aan de achterkant zit. Want dan zie ik, zie ik die zo meteen niet midden in het gezicht. Dus dat zou jou eventueel ook kunnen doen. En zo. En dan zitten de twee oren erop. Nu moet ik de ogen nog maken. En nu ben ik het witte papier vergeten. Oh nee, die heb ik hier liggen. Maar dat was ik vergeten aan jullie te vertellen dat ik wit papier nodig had. Dan ga ik hier, het papiertje heb ik doorgevouwen. Dat is een oud aantekeningenbriefje, dus je kan gewoon restjes papier gebruiken. En dan ga ik een soort ja, boogje maken. Zo. Maar doordat ik het op de vouw heb gedaan, hier op de vouw, knip ik er gelijk weer twee. Als je nou denkt van, oh dat is moeilijk, hoe heeft hij dat nou gedaan? Spoel, het video, spoel de video weer even een klein stukje terug. Of als je wat meer tijd nodig hebt om te knippen, zet je hem even op pauze. Ik kan hem nu precies op de vouw, kan ik hem er midden knippen. En voilà, heb ik twee ogen. Maar voordat ik zover ben, pak de zwarte fijnlijnen en teken twee stippen op het witte vlak dat zijn namelijk de ogen nu kan ik deze op aan de voorkant opplakken plakken Zo. de andere ook Zo. nu heb ik twee oogjes wat ik bij deze heb gedaan is met de fijnlijner het neusje en drie sprietjes tekenen en een mondje. Maar dat kun je ook op een andere manier doen. En die laat ik nu zien. Ik pak eerst het gele papier. En ik teken daar een strikje op met potlood. Een heel simpel strikje. Zo. Naar binnen. Hier in het midden een rondje. Het ziet er een beetje uit als een roeptoeter, maar dan aan twee kanten. En je kan het natuurlijk ook heel precies doen met een, uh, een liniaal als je dat wilt, of met een geodriehoek. Als je precies de goede afstanden uit elkaar wil. Nou, mij maakt dat niet zo heel veel uit, want ik vind het ook wel leuk als het een beetje speels is. Die ga ik uitknippen. Zo, kijk, en nu heb ik een vlinderdasje, net als bij mijn voorbeeld. Nou, wat je nu kunt doen, want ik heb nu natuurlijk een vlinderdasje in het geel, ik zou zo'nzelfde vlinderdasje in het zwart kunnen maken. Dat gaan we dus ook doen. Zo, dat is dus even apart. Deze ga ik zo meteen hierop plakken. Aan de onderkant. Maar eerst ga ik dat vlinderdasje op het zwart maken. Doordat ik hem nu in het groen heb, heb ik gelijk een voorbeeldje. Dus ik pak hem zo. Ik leg hem er even op. En ik ga dat gele vlinderdasje overtrekken. Zo. Nu heb ik hem overgetrokken. Ja, dat kan je veel film niet zo heel goed zien. Maar het is wel zo. Nu ga ik daaronder. Twee streepjes recht naar beneden. En een lachende mond. Zo. En dan heb ik de mond van mijn konijn. Nu is het ook zo dat ik hier natuurlijk gewoon een vlinderdasje neem. Maar ik wil geen vlinderdasje. Ik wil sprieten. Dus die ga ik daar ook in tekenen. Oh, sprieten. Spriet Verkeerd om. Die, die daar, die daar en die. Zo. Die ga ik nu uitknippen. Eerst haal ik eventjes gewoon twee stukken af. Dat vind ik makkelijker knippen, want dan kan ik makkelijker draaien met mijn schaar. Zo. Dan ga ik eerst de buitenkant uitknippen. Zo. Nogmaals, dit stukje kun je dus ook gewoon met een stift doen, als je dat makkelijker vindt. Uh, ja. Daar papier. Zo. Zo. Die nog zichtje nog uit. Dus dit is echt prigelwerk. Dus ik snap het als je zegt van nee, ik zet toch die, uh, die snorraden erop met een stift. Heel begrijpelijk, want dit is echt lastig dit. Ik ben bijna zover het lachende gezichtje er nog op. Zo. Ja. Nou, nu heb ik dus zo'n lachend gezichtje. En die ga ik eventjes erop lijmen. Die gaat onder de ogen. Zo. Netjes erop geplakt. Dus lijm maar restjes weghalen. zo. ja. Nou, die zit er netjes op. En nu had ik natuurlijk nog dat vlinderdasje. En die mag eronder. Zo. Kijk eens. En zo heb je je paashaas. Als je nou ook nog... Uh, een andere kleur roze of een andere kleur bruin hebt, kun je hier aan de binnenkant ook nog twee kleinere oortjes maken, gewoon op dezelfde manier, maar dan kleiner, en dan krijg je een heel mooi effect. Maar dit was het maken van het paashaasje. Veel plezier met je eigen paashaas.